Met AMEO. Ja, ik bel even om te vertellen over onze voorstelling. Het is namelijk een interactieve, dat betekent dat de kinderen mee mogen doen. Aaaaaah! Er zitten leuke liedjes in, dansjes, we gaan Jingle Bells in de zomer zingen. Jingle bells, Jingle bells, voor je overal. Ja, ik bedoel, wat wil je nog meer? Aaaaaah. Je bent zelf een rare vogel! Oh, kerstfeest. Huh? Ik ben niet gek! Nee, een vliegend rendier. Staan, doe toch maar zitten. Staan, zitten, liggen, staan op je hoofd. Ah! Oké okay, Coco, speel rustgevende pianomuziek. Ah, ah mooi. Ah. Nou, dankjewel. Dag. Zo, het gaat allemaal volgens plan. Kerstman, kerstman, kerstman. Natuurtheater Oostwijk, goedendag. Mijn Welvin. Wat? 7 miljoen euro aan kerstspullen? Oh, voor, voor Avio? Ja, laat, laat maar komen dan. 7 miljoen euro aan kerstspullen? Nou, hoop ik maar dat het uitverkocht raakt.